Ja, hoi, daar ben ik weer. Helaas, vannacht weinig beweging in de kast. En het is wel iedere keer het vrouwtje wat er in de kast komt, want met de lokroep kun je goed horen. Die heeft echt een krassend geluid en het geluid op het filmpje staat. Terwijl een mannetje echt een oe geluid laat horen. Dat hebben we vanmorgen wel gehoord hier in het bos. Dus ze zitten er gewoon allebei. En ze zullen ongetwijfeld wel de kast gaan, gaan zoeken, maar het zal nog even duren. Het kan nog goed één tot twee weken, voor dat ze echt kiezen van, uh, nog gaan we hier wonen. Dus laten we maar hopen dat dat snel gaat gebeuren.